Oké, okay, je kijkt naar de cijfers van je kanaal en je denkt, fuck, mijn kanaal is echt dood. Hoe ga je dit oplossen? Let's go. Yo, hier En ik heb verschillende vragen gekregen over hoe je een dood kanaal moet oplossen. En als je niet weet wat ze bedoelen met een dood kanaal, dat is in feite dat je weet ik het hoeveel abonnees hebt en vervolgens heel wat minder views. Yo, en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op mijn YouTube kanaal. Jongens, voordat we de met deze video beginnen, zou ik even willen dat jullie in de beschrijving kijken. In de eerste link uh, in de beschrijving daarop klikken. Dat is uh, een Discord server waar je zeker even moet joinen. Het gaat over een tof project van Mr. Puck. Dus uh, ja, um, join even zeker die Discord. Oké, okay, dan gaan we nu even verder met het doel van deze video. Um, of ja, het doel. Een beetje te zeggen, mijn kanaal is uh, best wel dood. Dat weten de mensen wel. En ja, het is niet dat ik uh, veel meer of minder upload dan vroeger. Eigenlijk steek ik veel meer, steek veel meer uh, moeite in YouTube dan vroeger. Maar uh, ja, helaas pakt dat niet zo goed uit met uh, views, abonnees, etc. En ik weet zelf ook wel waarom dat dat komt. Dat komt doordat... Um, ik uh, ben groot geworden met Mytopia in prison, of ja, groot, groter. En dat doe ik niet meer. Of ja, Mytopia ga ik sowieso nooit meer doen, want Mytopia is echt iets dat ik uh, niet meer wil doen. Of misschien nog eens één of twee video's, ooit nog eens, maar uh, amper nog wil doen. Want uh, ja, dat is gewoon niet echt meer iets dat ik uh, wil doen. Daar heb ik geen behoefte meer aan. En dat is gewoon niet de content die ik wil maken. Niks tegen natuurlijk YouTubers dat wel die content maken. Uh, want ja, dat is gewoon niet de content die ik wil maken. Ik wil meer focussen op PvP, op wat roleplay, op gewoon dingen die ik op dat moment leuk vind om te maken. Totdat jullie hebben gekeken naar deze nutteloze video. Ik uh, ga toch door met YouTube. Dus uh, ja, ik uh, hoop dat jullie tenminste iets van deze video hebben opgestoken. En uh, ja, uh, tot de volgende video. Doei! Oké, okay. een nieuwe dag. Kijken. Ja, we hebben nog wat te eten. Top. Moet ik niet meer naar de winkel gaan?